Op de Bennekomseweg is het vanuit het noorden voor bestemmingsverkeer naar de woningen aan de rechterkant mogelijk om de parklaan af te gaan. Het fietspad is hier voor een klein deel fietsstraat waar auto's te gast zijn. Zo blijven de woningen aan deze kant van de weg voor iedereen bereikbaar. Voor fietsers en voetgangers is oversteken van oost naar west en vice versa mogelijk ter hoogte van het paddenlaantje. Zo zijn de NK-wijk en kantoren in het horra park voor hen goed bereikbaar. Dat geldt ook voor wie het OV gebruikt. De haltes die nu nog ten zuiden van de Zandlaan liggen, worden naar dit deel van de weg verplaatst. Wanneer we onze weg vervolgen naar het zuiden, komen we uit op de rotonde die de Zandlaan en de horra laan met elkaar verbindt. Deze wordt in de Parklaan uitgevoerd als een meerstrooks rotonde. In de volksmond ook wel een turbo rotonde genoemd.